Dus, een mogelijke winst kan ook vele malen groter zijn op het moment dat je bezig bent met tradingen. Historisch gezien is het jaarlijkse rendement ongeveer 7%. Een app die hij speciaal heeft ontwikkeld om traden toegankelijker te maken. En in mijn opinion, the next thing we'll see is the marriage between uh, NFTs and DeFi. Marktkapitalisatie. Wat betekent dit voor jou als belegger? Dus iets wat stijgt, een klein beetje verkopen. Iets wat al op dat moment gedaald is, koop een klein stukje terug. En zouden wij zoals ik het 20 gewoon helemaal kunnen opkopen. Maak kans op het boek Fire van Charlotte van Brabander bij Raad het Aandeel. In de Kuske Talkshow voor de New Investor behandelen wij drie items. Beursnieuws, Tech versus Fund, Fire en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een Kuske portfolio bij met de gast financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel.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 Een manier om dat te doen is te beleggen in de zogenaamde hard assets. Dus dan kun je denken aan, aan vastgoed, harde stenen, maar bijvoorbeeld ook goud of, of, of andere grondstoffen. Omdat je ziet dat die vaak ja, die inflatie volgen en nou, er zijn een aantal ETF's die daarop inspelen. Wij hebben bijvoorbeeld een real estate ETF die, die belegt wereldwijd in vastgoed. Nou, je ziet ook dat die het de afgelopen periode goed gedaan heeft.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 Uh, ja, dus we zorgen dat we, en, en er zijn natuurlijk heel veel mevrouw Janssens, <laughs> hè, dus die kopen allemaal samen, kopen ze voor uh, nou ja, een veel groter bedrag aan ETF's. <kijkt> Dan kan je dus uh, hè, dat grote bedrag, kan je in principe delen door het aantal klanten en kijken wat iedereen ingelegd heeft. En dus iedereen het stukje geven waar ze recht op hebben. Nog meer mogelijkheden dus om te...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 Uh, om die reden kunnen misschien nog meer mensen gaan beleggen. Ik sta hier voor het transformatorhuis, want hier vindt ETH Day plaats. Ja, het is eigenlijk de start van de week van DevConnect. Uh, een week vol crypto-events. Die is georganiseerd door de Ethereum Foundation. Even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ethereum is... Uh, the greatest lever he can use to influence change in the world. And I think that's a really great way to frame it, because as an individual, um, what what can a single person do to affect change? You could maybe become a politician, uh, not, not many people are cut out for that. Um, you could, you know, start a nonprofit. There, there are challenges associated with that. You can work individually in your own community, but working in Ethereum specifically, um, as I imagine many of you are working in, uh, it's it's a way to be a part of shaping the future, and like, like Piper said, it's the way that you can, the greatest way to leverage your personal actions into global change. I work at the Ethereum Foundation, there I run what's called the Alcornevs calls, which are calls where Ethereum developers get together to discuss potential changes to the protocol. I see Ethereum as a sort of economic layer that's separated from the geographical Countries and boundaries that we have, um, where we can run really interesting experiments, uh, build new types of organizations, and try them in like a context that is a bit separate from the real world. So if we break things, it's not too bad. Um, but then if we come up with cool ideas and, and new mechanisms, uh, ideally we can, you know, try them at scale and, and eventually kind of uh, export them to governments and companies uh, operating outside of Ethereum. That's very interesting. And I also read something about um, the Ethereum blockchain. It was renewed or it's like better now. It uses 99% less. Um, energy? Yes, so Ethereum always uh, Ethereum always wanted to not use a lot of energy. When we launched in 2015, uh, we used proof-of-work just because it's it's quite complicated to do other things. Uh, so we've been working and, and doing research on, on ways to, to remove proof-of-work for the past five years. Uh, now we have something that, that works and that we're happy with and we're in the process of moving over to this new system. Uh, we expect that this will be done sometime this year uh, and, and once that is done, basically we go from using a, a ton of energy under proof-of-work. To basically nothing. So like less than say a company like Netflix or any kind of tech company. Over the last few years, I've built this design studio. That's it's, it's product design or brand design now. To the outside, it looks like a traditional design studio. But to the inside, it actually resembles this uh, like infrastructure that we want to call a DAO. So it's only independent contractors, but they still retain a very high quality uh, output of work and they are a community that has shared ownership of the entire studio. Ethereum is a little bit similar to the internet in, a, in, a, in that sense that it's very accessible to Yeah, like scalability of, of things that we would normally see as only possible in in in the real world. Uh, and like we can now digitize them and make unique artifacts of it. I guess the most cliche problem is like climate change, like how do we solve that? It's very, it's, it's very, very large, very all-encompassing, but we need people to collaborate together in different places. Like we need software to distribute the way that we uh, will distribute um, compensation and reputation um, across The planet at, at at very little cost. So the, um, currently, things like legal infrastructure is very expensive, um, or or even business infrastructure, or governments are very sp expensive to withhold. Um, but Ethereum kind of makes that almost zero cost. In my opinion, the next thing we'll see is the, the marriage between uh, NFTs and DeFi, which will in essence allow like the sophistication of financial products. Because I feel like. There is nothing better than one NFT to actually trade on, on a specific financial product. Like this will allow like uh, uh, different like exchange venues to trade uh, bonds, swaps, uh, derivatives. That uh, at at this moment in time we cannot have, but they're still very tricky. But if we allow like similar to like LP positions, you know that uh, people are able to actually like trade the the contract itself without actually having to move the, the capital that is the royal that, on that position or whatever, it would be like the next the next thing. We have uh, a panel on DeFi coming up on the main stage, then a debate between Pro and NTNFT and working in Web3. Yeah, it's going to get... Woo! Uh, and then on the second stage, uh, we have presentations from The Graph as well. And we're also going to have a community pitch so people can stand up and say what they're working on, what they're looking for. So. Yeah, I know. We're halfway through the event, and uh, I love it. Culture is a series of companies. It's a venture capital firm, it's a staking platform, it's a creative agency. It's Culture Plus Web3. Um, any kind of product that falls at that intersection. That's what we do. For the crypto noobs, what is DAO? A DAO is an organization that is internet native. So we weren't able to create organization on the internet. We were only able to create them in certain countries. An organization in France, an organization in the US. Now we can create them on the internet. And there's something fundamentally different about those. And what is different? <laughs> One thing that's different is that they have what we call trust guarantees so automated processes that you cannot have in organizations that are not on the internet. Number two, people can participate and they can leave organizations or like DAOs in ways that they cannot in real life organizations. Um, because it's much more difficult to get out, to both get into an organization and to get out than it is through the click of a few buttons. Ethereum to me is like an early version of a website protocol. So I think what we are creating is a new type of internet, um, it's similar to the existing internet. But what's different about it is that now we can create websites that are much more powerful than the previous generation of websites. And so what Ethereum means to me, it's really a world where we can transact value online in ways we couldn't before. I don't show up At my bank anymore. I don't want to, right? I can do that now on the computer and I don't need to call anybody anymore. Every transaction I do always goes through. And literally every week I have problems with banks. You know, I don't have ever any problems with Ethereum-powered websites. So this is just one example of how I think Ethereum is powering a new internet with websites that are a lot better than the ones that we currently. What's great about DAOs, um, and even though we're in the experimentation phase today, at the individual level, you're able to build a history of things that you cannot build otherwise. And this is why you're participating today, as opposed to a year. What I mean is this: some of the actions that you are taking will be tokenized and put on chain. Why? Because instead of sending a CV as a two-page PDF with where you have worked, the future CV will be the things that you have done. Right, so if you have worked on a $2 billion dollar acquisition project or some kind of company that no one knows what you actually did, but we will actually know the very actions that you've taken. The second thing is not just the actions that you've taken, but it's also the value of the outcomes of those actions. Right? And now it's not just a single boss that determines that, but through mechanisms like coordinate, which aren't perfect, but you know, there's a way for people that you work with in the DAO to say how valuable were you. Over the last two weeks, how much value did you actually deliver? And that's a socially assigned value, and you can build a history of that over time, right? And if you start a year, you, you miss out on a, on a year's worth of value that will remain hidden from everyone unless you participate today and out. So the great things about that build a bunch of friends and show how valuable you actually are, because no one knows. And it all comes tied to this professionalization that we talked in the beginning, hey, like. Je moet gewoon weten dat je wilt asset A voor for asset B. Dan laat de, ik wil niet zeggen experts, maar laat de mensen die in het business hebben gebouwd rond dit, het voor je. FIRE Marktkapitalisatie, beurswaarde, market cap. Wat betekent dit voor jou als belegger? En hoe kan jij dit toepassen in de praktijk? Wanneer wordt gesproken over het grootste bedrijf ter wereld, dan slaat dit meestal op de marktkapitalisatie. De huidige beurswaarde keer het totaal uitstaande aandelen. Marktkapitalisatie is in te delen in drie categorieën. Elke categorie kan kenmerken bevatten die interessant kunnen zijn voor jou als belegger. Zo heb je de large caps, de mid caps en als laatste de small caps. Aan de hand van marktkapitalisatie kan je dus aandelen selecteren. Kies jij liever voor kleine, risicovolle, goede bedrijven? Of kies je toch liever voor zekerheid en ga je voor de grote beursgenoteerde bedrijven? Tech versus Fund. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan.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 Dat is eigenlijk trading. Nou, het grootste verschil dus, dat je nu bezig bent met passief beleggen of kort termijn beleggen, dus trading, is de tijdshorizon. Nou, ik heb een tijdje terug heb ik een overzichtje gemaakt. Um, ik zal het niet in-depth uh, uit gaan leggen, want daar heb ik uh, de tijd niet voor in deze korte masterclass. Maar globaal genomen...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 Nou ja, dit is de tradelist en dan kunnen we die ook werkelijk uh, tot uitvoer brengen. Dan doen we run tradelist en dan vinken we deze aan en dan worden de orders geplaatst bij je eigen broker. Thomas, wat doe je hier precies? Uh, ik ben bij Brand UD verantwoordelijk voor een groot deel van de communicatie. Dat uh, betekent dus dat ik heel veel schrijf over beleggen, pensioen, persoonlijke financiën. Wat is nou het verschil tussen uh, deze bank en de grootbanken? onze producten in vergelijking met die van de grootbanken uh, heel toegankelijk en makkelijk te begrijpen zijn. Um, maar ook door de lage kosten en de brede spreiding van onze beleggingsproducten zijn ze uh, nou ja, toegankelijk, maar wel voor iedereen eigenlijk interessant. Dus voor zowel de beginnende belegger als voor de gevorderde belegger. En, en want jullie bieden dus fondsen aan, toch? Ja, klopt. Uh, je kunt bij Brand New Day beleggen in uh, indexfondsen. Je hebt bij ons ook een vaste modelportefeuille. Uh, zijn eigenlijk, uh, daarmee beleg je automatisch in vier verschillende fondsen. En daarmee heb je eigenlijk uh, meteen al een enorme spreiding aangebracht. Beleggingsrekeningen, wat, wat houdt het eigenlijk allemaal in? Zoals ik net al zei, beleg je bij ons in indexfondsen. Dus als je uh, geld op zo'n beleggingsrekening stort... Dan wordt ieder euro automatisch belegd in duizenden obligaties en aandelen tegelijkertijd. Um, het geld op die rekening kun je gewoon opnemen wanneer je wil. Je mag storten wanneer je wil. Je zit helemaal nergens aan vast. Een hele belangrijke natuurlijk tegenwoordig. Houden jullie rekening met ESG? Ja, zeker. Het grootste deel van onze fondsen uh, houdt rekening met de ESG-criteria. Ik moet er eerlijk bij zeggen, nog niet allemaal. Mm -hmm. Maar daar zijn we hard, uh, uh, hard mee aan het werk. Hoe inzichtelijk is alles? Uh, hoe makkelijk is het om, om, om het overzicht te houden? Heel makkelijk. Uh, wij zeggen sowieso altijd dat we een hele transparante partij zijn. Dus daar uh, moeten we ook naar leven. Sowieso vind je de kosten en de voorwaarden vind je gewoon in koele letters op onze website. Uh, en als je eenmaal een rekening hebt geopend, dan kun je, gewoon, krijg je toegang tot het online klantportaal. Uh, Mijn Brand New Day heet dat. Uh, ja. Daar kun je op ieder moment kun je de betaalde kosten kun je inzien, uh, het rendement uh, um, en eigenlijk alle transacties van je rekening. Top, en, en krijg je bepaalde rapporten ook binnen, jaarlijks of maandelijks? Uh... Ja, we sturen sowieso eens in de drie maanden sturen we een uh, overzicht uh, met de betaalde kosten uh, ja. uit het kwartaal. En da daarbij kun je ook op ieder moment kun je het rendement inzien uh, en je kunt ook zelf de periode aangeven van uh, waaruit je het rendement wilt zien eigenlijk. Qua kosten, zijn jullie dan inderdaad, uh, nou ja, goedkoper denk ik dan, dan een grootbank, hè? Ja. Um, Stel, ik ga zelf uh, in een fonds zitten of zo, hoe, hoe, hoe zijn die kosten? Uh, dat hangt heel erg uh, af van waar je naar uh, op zoek bent. Uh, natuurlijk zijn er partijen die, uh, nou ja, die gratis uh, fondsen aanbieden. Maar wat ook belangrijk is, is dat onze fondsen dividend-efficiënt zijn. Uh, en dat levert je eigenlijk als belegger, uh, ja, levert, levert je dat best wel veel extra uh, rendement op. Uh, en heel veel van die fondsen bij andere partijen zijn niet dividendefficiënt. Uh, waardoor die misschien wel lagere kosten rekenen, mm -hmm. uh, maar waarbij je uiteindelijk door die dividend-efficiëntie bij ons wel meer rendement overhoudt. Oké, okay. en, en uh, herinvesteer je dat dividend ook? Of ja, je dat uit? ja, al het dividend uh, dat klanten bij ons krijgen, dat wordt uh, door ons automatisch weer belegd in de fondsen waarin de klant al belegt. Dat is natuurlijk interessant, dan krijgen we de compound, uh, Precies, dat compound. Precies, dat levert op lange termijn veel meer uh, rendement op inderdaad. laat het aandeel.